Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Wie ben jij? Ja, ik ben uh, Rakiab, uh, Rijksambtenaar, uh, oud-militair maar bovenal gepassioneerde activist en hier als woordvoerder van Free Papoor Campaign. Uh, wat, wat is de datum? Het is vandaag 1 juli 2021. En waarom zijn we samen vandaag? Ja, we staan hier uh, voor het uh, Grand Café de Piendenaag omdat wij van deze accommodatie gebruik hebben gemaakt om ons 50e uh, 50 verjaardag van de proclamatie van west Papua te herdenken. Helaas niet de vieren, want we worden nog bezet. 50 jaar geleden hebben de Papoea's zich gemobiliseerd en de proclamatie uitgeroepen als uh, verzet tegen de nieuwe kolonisator Indonesië. En Dit is dus een markante dag waarbij we graag stilstaan om voornamelijk vooruit te blikken en te reflecteren waar we nu staan in de strijd. Oké, okay, en waar staan jullie in de strijd? Nou, we staan nu dus uh, zover dat we een interim regering hebben uitgeroepen uh, afgelopen 1 december 2020 en sindsdien uh, zijn er verschillende departementen opgericht en is er uh, eigenlijk gisteren in het stadhuis van Den Haag uh, een softlans geweest van de Green State Visie uh, die door deze uh, interim regeringen uh, in maart eigenlijk uh, is aangekondigd. Uh, kan je kort iets zeggen over uh, uh, dat? plan? Ja, zeker, de Green State Vision. Ja, ja dat is de Green State Vision legt eigenlijk, eigenlijk het fundament neer voor een toekomstige uh, uh, constitutie in West-Papua, als wij zelfstandig controle hebben over ons gebied, hoe wij uh, de natuur gaan beschermen, hoe wij de rechten van de verschillende stammen, 250 plus, uh, gaan respecteren en de mandaat geven over hun eigen gebied, zoals ze dat al honderden, zo niet duizenden jaren hebben gedaan. Dat uh, wordt eigenlijk in verschillende artikelen conform het internationaal mechanisme. In juridische teksten uh, is dat weer geschreven. Dat is uh, nog geheim. Uh, maar wat wij met de lancering hebben gedaan, is uitgelegd welke kernpunten, de kernwaarden uh, wij daarmee uitdragen. Namelijk dat we de tro grootste tropische eiland ter wereld, waar we Spaapel onderdeel van is, groen willen houden. Dat we de vernietiging door uh, BP, door Freeport-McMoran, door palmolieplantages gaan herstellen. En de, het mandaat teruggeven aan de stammen die daar al eeuwenlang hebben geleefd en zijn weggejaagd, zijn vermoord. Dat heeft dit, Deze visie heeft gezegd van dat gaan we anders doen. En als wij zeggenschap hebben over ons land, dus de onafhankelijkheid is daar. Dan zorgen we dat de vrouwen een prominente rol krijgen in onze samenleving. De gevers van het leven zeggen wij. Dat gaan we ook institutionaliseren. En wij zorgen ervoor dat de, de, de 250 verschillende stammen in een stamraad een soort van tribal democracy krijgen. Aangehaakt. ...aan het huidige uh, mechanisme en democratie zoals we dat kennen... ...maar dan met de waarden van inheemse volkeren. En, en daarmee hopen we één, uh, invulling te geven aan het beleid van de VN... Uh, ...de Sustainable Development Goals van de EU-biodiversity... bij ...en de klimaat- en biodiversiteitcrisis, ...waar de huidige internationale mechanismen geen antwoord op hebben. En ook de regeringen niet, we, we lopen achter de feiten aan. En de Green State Vision van de, de huidige interim-president... ...die wil de invulling opgeven. Wij zijn de beste beschermers, zo blijkt uit de VN... Uh, een, uh, wat is het? een verklaring van de UNIPCC, dat 5% van de wereldbevolking bestaat uit inheemse volkeren zoals de Papua's en hun levenswijze heeft toegeleid dat ruim 80% van de wereldbiodiversiteit beschermen. Deze Green State Visie wil dus, is dus een handuitreiking naar alle staten. Een mechanisme die zegt we willen de klimaatverandering stoppen. We weten dat inheemse volkeren een prominente rol spelen. Dit is uw kans. Ja, want wat, wat kan de rest van de wereld uh, opsteken van de Green State Vision? Dat inheemse volkeren heel goed weten hoe zij uh, uh, die cruciale ecosystemen moeten beschermen. En hoe zij een sustainable, toekomst, een duurzame wereld, zoals we dat hier kennen, ook kunnen bouwen. In, maar in balans en met, met respect voor de mensen, dieren en natuur in dat gebied. En dat is waar deze visie eigenlijk zich eigenlijk in onderscheidt. En ze kunnen dat doen door dit te ondersteunen. Dus door inheemse volkeren hun rechten terug te geven en zeggenschap te geven over hun leefgebied. En wat kan je zeggen tegen iemand die dit filmpje nu kijkt en denkt van, nou dat klinkt goed, ik wil wel helpen. Ga naar onze website www.ulmwp.org lees je in in de verschillende statements over wat het nu inhoudt. En ik ben de kerkteken van de landelijke en internationale campagne. Ik zou dit binnen de grassroots, binnen milieuorganisaties, klimaatbeweging zou ik dit pitchen. Dus wil je meer weten, dan kun je ook mij contacten via freewestpapel.eu of raak je op, google het. En dan uh, leg ik je graag in persoon uit wat dit inhoudt en wat, welke rol, prominente rol, jij als individu, als beweging of als uh, instituut zou kunnen betekenen. Oké, okay, uh, nou heel veel succes, dank je wel. Dank je wel.